Hallo mensen, leuk bekijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP, die waren morgen. En vandaag met het grijsachtige weer gaan we op pad met de Touran 2016. Um, en gaan we deze motorrijder waarschijnlijk eens aanspreken. Want die rijdt best wel onnodig links, vind ik zelf. Heeft geen motorkleding, dat is dan niet verplicht. Motorkleding, maar dus zeker niet onverstandig. Uh, geen bijzonderheden voor de dienst. Wel dat wij vandaag de taser hebben, maar die hadden we altijd al. Maar ik begreep uit een nieuwsbericht dat heel Nederland... De taser gaat krijgen, dus dat is wel mooi um, voor de agenten en denk ik zeker een verbetering. Dus ik uh, ben benieuwd uh, of dat uh, gaat helpen, maar ik denk zelf van wel. Maar nu even deze meneer gaan spreken, de ambulance staat nog steeds op het slot, of op de key van L, ik vind dat zo'n, ik verander dat en dan wordt dat niet aangepast, goeiedag meneer. Hey. maar je rijdt <coughs> Rijdt alstublieft prio 1 Nee, ja, nee, dat is niet nodig. Oké, okay, goed, uit 98, low, oké, okay. Nou, uh, goed. Hé, hey, onnodig links rijden, ik weet niet of ik dat, uh, kan pakken ze zien niet nee. oké okay, goed dan krijg je van mij een waarschuwing uh, maar let erop dat je ook gewoon uh, rechts uh, rijdt als het kan oh, nu gaan we een ambulance opvragen uh, die dat die bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Motorrijder gaat rood. Officieel rechtsaf is... Uh, ...maar ik is niks is uit dat je er rood rijdt. Uh, of ja, ik moet zeggen... Hij rijdt officieel niet er rood. Dus we laten het even. Want ik heb zelf ook besloten om als ik rechtsaf wil dat ik gewoon rood licht pak. In player wat hoor ik toch? Ah nee, dat maar. Ik hoor iets raars. Maar dat uh, hmm. horen jullie niet, uiteraard. We hebben een melding van drugsrunners. Uh, ja, handig. Drugsrunners die hier rijden. Um, we gaan ze een stopteken geven. Um, ja, dus twee drugsrunners die hier. Oh, stop nou maar hoor. Of één drugsrun. Ik weet niet hoeveel mensen in het voertuig zitten. Even spieken. Kan ik dat zien? eens te zien eentje oké okay, dat maakt het al handiger voor mij um, deze meneer is dus uh, wordt dus gezocht voor het transporteren dan wel vervoeren van drugs dan Ik wel verkoop, verkopen verkoop kilo dus uh, we gaan eens kijken nee toch twee personen toch twee personen en dan gaan we nog vandoor we hebben een C-99. C-achtervolging ook voor het crasht. Doe rijdt alsjeblieft pre-O1. Die collega vraagt. Staan blijven. Wie is de bestuurder trouwens? Hij is bestuurder hier. Die moet ik hebben. Staan blijven. C-achtervolging te voet. Collega's komen erbij. Ja, zo, zo, Staan. Blijven. Kom op. Luisteren. Wim gaat het sowieso weer in een vriend. Kom op. Wim heeft een betere conditie. Staan blijven. Hoop ik. Ja, we komen de buurt. We komen de buurt. Hey, luisteren, kameraden. Ik heb echt geen zin om dit allemaal weer terug te moeten lopen. Dus nu ga je stoppen. 1, 2... Ops, oké, ops, oké, ops, Ja, lekker pik. Stop, Wij werken. Get this moron. God, potmonden. Ik dacht dat mijn collega's al de vuurwapens op hem hadden gericht. Oh my god. Meneer, hoe is neer met die hond? Ja, dankjewel je we zijn zo ver weg van de auto nu al. Ja, wij gaan dood als we zo blijven rennen. Kan ik hem deze Ah, uh, dat is geen deze. Shit, ik heb mijn teizen niet bij. Handig weer. Oké, ik hoek hem gewoon. Oh nu winnen we. Nu winnen we. Hoppa! Nu ga je meewerken, kameraad, kom op. Oké, okay, dan maar even met vuurwapen erop. Stoppen nu. Dit is wederom een perfect voorbeeld waarom ik er gek van word. Dat je niet gewoon met E iemand kunt dwingen om te stoppen. Dat je meteen je vuurwapen erom moet richten. Want dat vind ik altijd zo overdreven. Stunken. Wat missen we nog? Ik ben eerlijk met jullie. Ik heb al zo lang LSPD4 niet meer gespeeld tot... Tot het eerste, of dat ik gewoon niet meer eraan dacht om mijn gear te fixen. Jij gaat met mijn uh, collega mee die jou nu kan ophalen. Ik ga je nog fouilleren. Ik wil even weten. Die tweede verdachte die staat hier naast mijn auto. de vraag is of die nog steeds aan het rennen is. Ja, hij had uh, drugs bij zich. Lijkt stil te staan, de collega's zijn erbij. Dus hopelijk dat hij in ieder geval ook eens aangehouden. Ik heb met mijn collega mee. Hè. En wij gaan... Uh, ...even... ...terug naar ons voertuig. Dat is wel ver, dus we doen gewoon YOLO dit. Oh, die is nog niet gepakt. Hij <laughs> blijft staan Die bleef even netjes wachten totdat we weer terug waren en toen is hij weer verder Hebben aangehouden Jonge dame uit en de weg. Of ben ik nu alweer zo ver weggerend? Ja, uh, nu vragen ze of ik dingen van drugs heb gezien. Ja, ik heb zeg maar die gast al uh, gefouilleerd en dingen aangetroffen. Ik voer je haar ook. Oh ja, maar dat mag niet. Ja, maar als ze niet anders kan, mag het wel. Noem even. Ik wil weten of zij ook drugs of wapens bij heeft. Zij heeft ook weer drugs bij. Dus we zeggen gewoon ja. Um, en we gaan op de 8 weer drukken voor een transportvervaar. Eén collega vraagt om een assistentie. Ik zal nog even rondom het voertuig kijken, daar ligt een pakketje zitten te zien. 1205, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Dus die gaan we collecten. Dit is evidence bewijs. En uh, ehm. Het voertuig in ieder even. Weg laten slepen en dan mijn sirenes uitzetten. Zo, de weg is vrijgegeven. En nu moesten wij... Uh, dit even vrijgeven en de nul ingedrukt houden. En dan gaan we naar de rechtszaak van deze beste heer en mevrouw. Beiden zullen resisting arrest krijgen. Dangerous driving. De passagier is uh, resisting arrest. Very high scale Truck dealing. Dus hoog risico of zoiets. Uh, in ieder geval... Uh, oh, 20 jaar, gek. Dat is in ieder geval aangehouden. Dus voor ook het drugs en de bestuurder... oh die is overleden door zijn rijgedrag. Dus die had toch wel flinke verwondingen, die bestuurder. Um, die hebben we aangehouden. Die is blijkbaar in elkaar gekiept uh, nadat wij hem hebben aangehouden van inwendige ploeding of zo, en die is overleden. Dus die gaan we niet. Uh, ja, die gaan niet meer de cel in, uiteraard. Dus uh, ik zou niet zeggen, eind goed al goed, maar in ieder geval twee aanhoudingen waarvan eentje helaas is overleden voor hemzelf dan. Doet doet, die rijdt wel hard. We have... Melding. Ja, wat is dat? Huiselijk geweld of overlast? Domestic disturbance. Dat is geloof ik huiselijk geweld of in ieder geval een overlast in de huiselijke sfeer. twee personen hier aangetroffen we gaan het even meemaken rustig aan heren rustig aan mark geen debbie marcus <coughs> so, weer zo weer zo'n melding we gaan we heen Blijven even staan, ik wil even in ieder geval. Even wat gegevens hebben. Oké. Okay. Het was weer echt een typische melding. Of zo. Ja niet typisch, was die andere gast nou heen. Ik ben kwijt. Lekker. Ik ga er niet weg zijn. kan hier nou de kleuten op zijn? Nou, we hebben in ieder geval van de enige gegevens. De andere zullen we dan ook nog wel treffen. Uh, als we het adres opzoeken ofzo. Ze hadden in ieder geval ruzie over dat eentje was vreemd gegaan. Waarop, de, waarop Wim al meteen zei, ga anders even wandelen. Ze zeiden ja, einde melding. Nou. Lekker dan, stellen we niks voor, we gaan door. 1201, dat is 1201 ook. No. 1 12 Lincoln 18, we have a traffic alert for a possible burglary. Nu ook weer iemand in een voertuig uh, is gespot door ANPR camera's en die zou uh, worden gezocht voor een inbraak. Misschien meerdere inbraken, misschien woningoverval. Nu al hij is gespot. En hij komt er recht op mij af. Uh, 12 ja, lekker 12 en Dat was sowieso wel een reden voor de staan. De de de daar de oh, ja, ja, lekker, lekker, lekker. Ik kan niet meer rijden. dat scheelt heel weinig geloof ik Goedendag. ja ja ja dit gaat fout, dit gaat fout. wie heeft het vuurwapen, wie gaat het vuurwapen trekken het gaat er één iemand zijn. Ik wil geen rare dingen zien, dat is een mes, dat is. Wow, dat is een wiurwap, dat is een wiurwap, dat is wielwap, dat is wiurwappen, dat is wiurwappen, dat is wiurwapen. Gewoon dodelijk uitschakelen, alles. Ah shit. 1202 OC, we komen eraan. 1205, ik ben onderweg. 1205, ik ben onderweg. Dat is één. Ja, let op met een mes, met een mes. Collega, let op. Ah moet je hebben, ah moet je hebben. Kom op, laat dat mes vallen. Hand omhoog. Mes neerleggen. Eenmaal duidelijk vuur, eenmaal aanhouding. Graag om een Ik ga hem deze kant op. Voor mijzelf. Er zijn geen eenheden meer nodig. Oh, dat was zelf een DSI gek. DSI, collega's in de Audi. Collega's in de B-klasses. Ik weet niet wat dat is. Polootje. Ambu is aanrijdend. Mijn tran is flink doorzeefd. Het is wel echt een typische lsbd aflevering en ik vind dat altijd wel leuk. Met uh, schieten, met achtervolgingen, met crashes, of ja crashes van voertuigen niet met game crashes. En hier weer het verkeer uh, stopzetten in het gebied. zijn flink beschoten, dat weet ik wel maar ik zie geen schotwonden alleen in mijn onderarm. De is toch vet. Maar de tram blijft ook gewoon mooi. <coughs> Hallo! Gemeten. Ik hoor iets met dat die mevrouw is overleden, dus dan gaan wij uh, Deze melding is ten einde. Moet mijn we vragen, maar gezien hier nog genoeg collega's te plaatsen staan, ga ik er alvast vandoor, want die sirenes maken me gek. En alles maar meer gek. En fix ons voertuig weer, want we beginnen weer met een schone lijn. En dan uh, gaan we kijken wat voor een laatste incident ons vandaag nog tegemoet gaat komen. Kan een voertuig zijn die we aan de kant gaan zetten in verband met rijgedrag. Kan een uh, melding zijn. Dus we weten het niet. We zetten in ieder geval wel een melding aan, anders kunnen we nog lang wachten. We hebben een possible 211 in Palato Bay. Oh my god, ik besef dat de politiebij Bay echt super ver weg is. We hebben een melding uh, verdachte situatie, daar gaan we even heen. Ik ga echt niet de hele rit nog laten zien aan jullie. Maar uh, we gaan in ieder geval die kant op. Uh, er zou een uh, persoon verdacht uh, zich gedragen bij een bank. Dat roept natuurlijk wel vraagtekens op. We gaan gebruik maken van de vrijstellingen waar die kant op en we gaan die kant op. En ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen wel. Als we daar bijna zijn. Nou, we zijn op Pluton en Inmiddels is het ook al bijna donker. collega's hier zijn blijkbaar bezig. Omdat wij hier het uh, moeten gaan oplossen. we nou, kijken, er staat hier wel een meneer achter, het, uh, achter dat bord. Of een mevrouw beter. Ja, ik zie het niet goed. mevrouw ik weet niet wat ze verder heeft gedaan op dit moment niks strafbaars oh, niks voor wapens yeah. bijna goedaf mevrouw ik ben blijkbaar ineens beveiliging kan ik u uh, mogen vragen wat hier aan doen met uh, I'm people watching for my new book ze is. Hè? Ja oké, okay, dat zal wel een Amerikaanse uitdrukking zijn. Oh, oké, okay, mooi. Um, helaas is het in een privéterrein en je maakt uh, werknemers en of uh, ja werknemers en uh, klanten ongemakkelijk kun je hier weggaan, vroeg ik geloof Oh, um, dat was mij niet duidelijk. Als ik met de bank praat kan ik dan blijven. Uh, ik denk het niet. Ik denk dat, dat tegen de regels ingaat. En nu gaat ze weg. Bedankt voor het begrip mevrouw. En fijne dag verder. Oké, okay, melding afgehandeld. En uh, ja, stel niet zoveel voor wie dag mevrouw. Wij uh, gaan uh, afronden en we gaan terug naar de stad. Het uh, is inmiddels al donker. Wij, uh, het is eindendienst voor ons. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, geen idee zelf nog. Dus uh, laat jullie verrassen. Uh, tot dan in ieder geval. Doei.